Over de brand in de Efteling, nou. Yo, leuk dat je kan naar een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben. Ja, ergens over hebben. Over de brand in de Efteling. Nou, ik. Het is letterlijk benieuwd geleden dat ik het weet. Ik. ik Wij wonen letterlijk in. Uh, Tilburg, nou, nou Brabant. Uh, oh. Ja, schot. Een paar, een 4, 5, 6 kilometer verder ligt de Efteling bij ons. Uh, maar er is dus, waar ik rook in één keer allemaal, allemaal rook. Ik dacht, hmm, zijn buren fikje aan het steken of zo. Maar ik zoek, ik krijg in één keer meldingen van bij Efteling. Droomvlucht is gesloten. Kijk, ik weet niet of ik hier. Me... Kijk, ik heb hier mijn telefoon. Droomvlucht gesloten. Kijk. Je hebt dus een Efteling app op je telefoon. Oh, wacht, dit is hem. Ja, hij doet wel een minder goede camera. Oudste camera. Want die grote camera. ja. Die gebruik ik voor anderen. Ja, de Efteling is nu al dicht. Maar ik kreeg je in één te horen. Kijk, ik kan we even kijken bij Droomvlucht, Wanneer? Hier. Oh, nee, wacht. Dit is niet. Wat van is zien? Oh, hier. overdekte achtbaan. Wacht, kijk. Ik kan het opzoeken. Kijk, we kunnen wel als we naar Google gaan. Nou, hier zit Google. En we klikken Efteling in. Nou, en we, en we gaan dan gewoon meteen naar me. Of, ik uh, bedoel... nee wacht. En we gaan naar nieuws. Oh, hier staat het al. Kijk. even video kijken wat de fuck was de fuck oh nee ik hoor dit is een van dit is mijn lievelings dark rides in de efteling het is echt de beste Ach, van dark rides nou vlieg maar doen je nou echt op hun gemak? Wat? Holy die fuck. Ik wil kijken hoe het er nu van binnen uitziet. Ja, ik weet al maar als je kan die bal weggaat. Check mijn laatste video. Maar wat de fuck? Echt serieus. Goed die fuck. 4, wat? Ja, volwonderen wel, ja. gast me ook gewoon in één keer een licht in de fik gegaan. Ja, als je kijkt naar... Uh, dan gaan we even naar Droomvlucht. En dan kan je licht opzoeken. Droomvlucht Efteling. Droomvlucht. En dan... Lamp. Kijk, als je dan zo'n lamp van de droomvloeg krijgt te zien, een studiolamp in ieder geval, moet je even scrollen totdat je er een ziet. Kijk, dan moet je wachten tot je op een foto de, een lamp van de dingen krijgt. Nou, in ieder geval, dat zijn, ja, ik heb ook zo'n lamp, maar ik heb ook zo'n lamp. Dat is een discolamp, soort van. En die heeft dat dus ook is die wordt soms zo heet, maar waarom doe ze het? Ja, op. kijk. Kaart, kijk. Google Maps, kijk. Dan zie je waar wij wonen, vergeleken. Oh ja, mijn website die echt nooit doet. Dus ga er vooral niet op, graag. Als je... En ook heel veel maps. Kijk. Wij wonen. In het kleine terrein En dan hebben we hier. En wacht. Berkel. om Berkel in toetsen. Die Berkel en Schot. Ja. Daar zoom ik nu in. Want dan zoomt hij dus precies naar Berkel en Schot. Wacht. Waar zit het... Berkel en Schot? Berkel. Belgo en Schot. Wacht. Kijk. Bergkooi Schot, ik wil er heen. Oké, okay, kijk, hier. Zo. No. Waar? fuck? Ivan hier. En dan gaan we nu naar de Efteling. Kijk hoe klein stukje die maar verplaatst. Zie je? Efteling hier. En kijk. Waar zit Tilburg? Hier. Dat is dus één route en dat zit. Maar hoef hoeven hier de snelweg. En dan hebben we hier die lange snelweg. En dan kom je hier bij dat... Ja. Want wij zitten best dichtbij. Dus. Maar ik wou gewoon even deze video maken. Want ik vind het gewoon echt gek. Hoe... Zo'n lamp kan... Ze zich... Wacht even. Zaten de mensen in? Nee, want het was net gebeurd en toen was de Efteling al dicht. En ze laten die fucking lampen dan toch niet aan? Ja, in kamer, dus van de dark zelf. Kijk, een medewerkershokje, zo'n lampje. Die zouden mij eens wel wel aanblijven. Maar... Schade, ik ben benieuwd naar de schade. dat maar wat de f... ik ga wel uh, morgen of overmorgen even naar de Efteling ik heb toch een abonnement zo voor mijn broer maar dan ga ik dus kijken wat de schade is ik hoop dat Sint-Sint-Nicolaasplein of Sint-Piet wow Sint-Nicolaasplein nog open is het enige wat bij Sint-Nicolas wat ik leuk vind, is Ravlijn en Droomvlucht. That's it. Villa Volta, nooit ingewezen. Ja, één keer. Met schoolruisje. En um, ja, dat was potsen. En haar headset gaat nu uit omdat hij lang genoeg, hij is toch draadloos. En omdat hij lang genoeg niet geluid heeft gehoord, gaat hij juist zelf uit. Maar uh, hier wil ik de video mee beëindigen. Wat de... F... Wow. jongen, ja, jij gaat het filmen. Maar wa wacht. Ik hoop echt dat hij morgen of overmorgen... Nou, ja, dat denk ik niet. Morgen is sowieso niet open. Ik 100% wel honderd gaan we niet in de nacht het aan het vetten. Fuck, Het is kut. Oh, ik wou er echt heel graag in. Fuck. Kut, kut, kut, kut. Maar vonden jullie dit een leuke video? Ik ga gewoon heel vroeg de video afsluiten. Vonden jullie dit leuke video? Ja, ja, ja, Ik Nee, maar vonden jullie dit een leuke video? Oh, en dan laten we de reacties achter. De reacties gaan trouwens bij mij de hele tijd uit, ik weet niet waarom. Maar laten in de reacties, als ze aanstaan, soms gaan ze uit, weten of ik moet staan. Dat gaat dus zo eruit zien. Wel met die ook nog, die daarnaast, dus dat is nog beter. doe ik gewoon dit. En dan doe ik dit. En dat doe ik gewoon zo. En dan ga ik dus zo beginnen met mijn video's. En dan doe ik zo gewoon die uh, pauper microfoon het, Die heeft toch nog een gezicht microfoon. Dus Nu um, vult jullie. Dat ik uh, meer ga praten over de Eftelingen en alles. Zoals de badbaan. Dan uh, moet je deze video een like geven. Ook al wil je het niet, geef hem een like. <hijen> en abonneer. Want dan uh, blijf je altijd op de hoogte van de nieuwe video's alleen maar als je op het belletje klikt. Dus klik op het belletje. Maar dan zie ik jullie bij de volgende video. Later. Yo!